I'm finally right here with you. Waar gaan we heen? A27 rechts. 104.5. A2D ja? Oké, Nou, kazernalarm gaat ook. Zal wel een uh, ongeval zijn of zo? Ja. Of het is toeval. Ja, kan ook. Ik zal het eens inlezen. Voor TS Haven. Even spieken. Wordt zo een A1. Ja, Auto X Auto. Ja. Um, ja, op de snelweg, A27. Lijkt erop dat één iemand misschien al overleden is. Ga eens kijken. De brandweer komt er achteraan. Oké, okay, nemen we gewoon alles mee. Zuurstof, lifepacks, spoedtas. Ja. Brandweer zal niet veel later in onze plaatsen zijn. De politie rijdt mee. Ah ja, ze rijden al achter ons. Dus. Hij denkt dat de tweede meer van Zuid gaat komen. Ja, dat lijkt me het meest logisch. Wij waren helemaal leeg natuurlijk. Ja. Een nieuwe informatie, betreft de linker rijbaan. Dan een Volvo XC90 tegen een, een groene Volvo nogmaals. Twee Volvo's te zien. Maar het is nu alleen nog maar dat doorzicht. Dus, uh... Ja, en komt ook. Oh, oké. Okay. Er zijn nog steeds info aan het bijwerken, politie is inmiddels te plaatsen. Even kijken waar ik me zo meteen neerzet. Ja, even, ik weet niet wat de politie allemaal heeft afgezet. Uh. Ah, ik ook niet. De G is niet beschikbaar, nou bijzonder. Die komt dus niet. Denkt dat het daar goed. is hè? Ja, ik zie al beloofd. Even flexen. ja. Oké, okay, helemaal binnen. De eerste ambu. Uh, ga nu net vasthouden meneer. Zat mij hier achter. Uh. Ja, is goed. Okay. Daar neem maar de spullen mee, ik doe even helm op en uh, asje Ja, ik uh, pak de spullen. Ik ga even kijken. Ik ben even alles erop. Goedendag collega. Goedendag, ja. Uh, ik ben erachter gaan zitten, meneer heeft last van de nek. Ja. Uh, Zij dat hij het sturen de macht op het stuur uit de bocht is gevlogen. Oké. Okay. Uh, hij heeft ook ontzettend hoofdpijn, meer weet ik nog niet. Zijn het spreekbaar? Ja, hij is aan spreekbaar. Okay. Goeiedag meneer, ik ben Wim, ambulance dienst, ik kom zo meteen bij u me, ja? Ik heb hier ja, een spullen, ja, uh, Ik ga even kijken bij uh, tegenliggen. Goeiedag mevrouw, kunt u mij horen? Uh, ik heb hier geen reactie, uh, jongens. Deur gaat wel open. Mevrouw. Hebben we? Nee, hier niks. Ik voel nu in de hals. Ja, je hebt geen gordel om hoor. Nee, die hangt helemaal slap die gordel. Ja. Oké, okay. ja. goed. Gaan we ze zo meteen bezighouden met de uh, Volvo XC90, bestuurder daarvan. Deze ja, ja de 8 komt eraan, MMT. Lijkt overleden, of nou uh, bevestig, maar uh, hij gaat verder bevestigen. Uh, brand voor mij gekregen. Ah, uh, Deze is overleden. Als oh, jullie uh. uh, ja. daar een beetje zorg voor hebben. Ook ja. uh, zometeen meteen bij de collega hier. Ik denk dat de tweede ambulance ook al aan te z'n wel Hier we afgeren, ver... of zoiets? Of ja, uh... doe maar even. Hier verder nog helemaal niks meer doen. Er komt zo meteen nog een arts. En ik neem aan dat de politie de VOA ook gaat laten komen. Ja, oké. Okay. Okay. Ik zal even afschermen. Mijn uh, collega zal wel uh, de vroeg tegen veiligstellen. Ja, is goed. Goed dag hey. meneer, daar ben ik weer. Hey, Hoi, hoe gaat het met, met die andere mevrouw? Hey, ik zal even anders uh, even vragen. En nu hoe gaat het met u? Uh, hoofdpijn, wat, wat, wat pijn aan mijn nek. Verder werk ik wel goed. Hoofdpijn, pijn aan mijn nek. Oké, okay. kun je mij ook vertellen wat is gebeurd? Hey ik wou zeg maar uh, naar een andere baan toe om, om hier uh, ik, ik moet ik werken hier zo ja en uh, ik verloor zo het macht over het stuur. ik wou zeg klemt je af om eerst deze auto voor te laten gaan ja uh, maar ik, ik, ik, ik, ik opeens uit de zwart en, t, t, ja toen werd ik wakker hier zo gepost en waren jullie ook al snel ja precies oké okay. uh, wacht even collega kun jij even uh, bij hem blijven Misschien nog ja. wat aansluit een en ander. Ik ga even collega's inlichten. Ja, doe ik. Uh, de verplichtkundige. Wie is de gelukkige vandaag? Ja, ja. deze. Dat ben ik. Ja, hoi. Um, kom even hier. Ja. Arts is nu te plaatsen, dat is mooi. Uh, we hebben één overledene. In het uh, groene voertuig. Dat weet de bestuurder van de Volvo zelf nog niet. Dat laten we mm -hmm. maar even zo. Brandverzet het af. Art gaat zo meteen bevestigen. Hier heb ik iemand met pijn in de nek. Um, lifepack wordt aangesloten, lijkt goed en spreekbaar. Uh, nek wordt gestabiliseerd, ik ga er wel een nek krijgen voor de handigheid omheen doen. En dan uh, gaan we beginnen met de bevrijding. Ik stel voor het dak eraf, deuren eruit, via de plank eruit. Ja, ja prima. Wat, wat... wat je voor ons? Even uh, assistentie, tweede wagen. Ja? ja? Nee, prima. Hoi dokter. Hoi. Um, ja, goed. Ik heb uh, vooral voor nu de eerste taak om even te kijken in het groene voertuig. Daar zit een mevrouw. Uh, ik heb daar geen uh, hartslag meer uh, voerbaar bij. Die had waarschijnlijk ook helemaal geen gordel om. Dus het, uh, ja, ons uh, sterk vermoeden dat deze mevrouw is overleden. Ja, oké. Okay, dan nou ja, even kijken wat we kunnen betekenen. Om, uh, ja, dan uh, te, uh, Wat mij betreft alleen de dood vaststellen. Ja. Dan zal dus, ik kijken hoe jullie wat verder. Oké, okay, goed. Uh, mijn collega zal er nog even bij komen, even ter uh, bevestiging de lifepack erop zetten, dat je het echt zeker weet. En dan houden wij ons even bezig met deze meneer, die is goed als spreekbaar, van last van de nek, weet nog wat is gebeurd. Uh, vooral angstig. maar uh, daar gaan we zeker uh, aan werken. Ja, oké, okay, top. top. So, okay, Wim, voor jou, uh, alles zit erop en daaraan. Okay. Ik heb al een fusie geprikt in zijn uh, linker pols. Dus. Oké, okay, top. Nou meneer, een vuusciddel hoor ik van mijn collega. Hoe gaat het met, hoe gaat het met ademhalen? Uh, wel iets beter, uh, ik, ik, ja. Iets beter, het ging niet goed dan? Nee, uh, ik, ik was wel inderdaad, sorry medicijnen weet ik veel wat u erin heeft spout, uh, ja, ik vond het wel Pst. iets beter nu inderdaad. Ik, ik Was wel iets benauwd? Oké, okay, als het goed is heeft mijn collega nog niks toegediend. Um, maar dan uh, gaan we zo eens kijken hoe uh, de kracht komt. Het kan ook van de schrik zijn geweest dat het nu allemaal wat meer zakt. Maar ja, we gaan het even aankijken. Ik ga wel even luisteren naar de longen. Ik mag eens even diep inademen voor me. En weer rustig uitademen. En dan mag je nog een keer doen voor me. En weer uitademen. Oké, okay, heel goed. Nou, zoals je misschien zelf al had gemerkt hebben we wat moeite met de deur open te krijgen maar daar hebben we de brandvervoerder voor de gaan dat zo meteen doen. Uh, gelukkig is het raam er wel uit, dus kunnen we via die weg al wat uh, regelen. Als je een pijncijfer kan geven, van 0 is geen pijn, 10 is de S pijn die je kunt bedenken. Wat is op dit moment jouw pijnscore? Uh, ik denk een 3, misschien 4. Een 3, oké. Zo horen, heeft de auto dan uh, toch wel flink een klap opgevangen? Ik, zo nou ja, ik denk dat hij met, met 130 ging en ik, ik was ook nog wel aardig vaten die ik had. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, nou, had. Ja. Maar airbags zijn er in ieder geval uit. Ik denk dat uh, dat wel even scheelt. Um, ja, collega, kun jij misschien even een plan van de aanpak maken met de brandweer? Dan hou ik nog even met mijn meneer bezig. Ja, ga ik doen. Uh, Oké. Okay. Dan ga ik toch wel medicatie geven, meneer. Misschien ook om wat rustiger te worden zometeen. Toch wat tegen de pijn, want de pijn kan nog komen. Het kan door de adrenaline zijn tot het uh, nu nog niet voelbaar is, maar dat het later zeker komt als alles uh, wat minder is. Dus we gaan preventief wat werken. U gaf pijn in de nek aan, hè? of in ieder geval gevoeligheid in de nek. Uh, is dat nog op andere plekken? Nee, nee. Ik, ik denk dat ik een harde klap heb gemaakt uh, met mijn hoofd. Dat denk ik vooral. Oké. Okay. Jan, kun jij misschien even de nek krachter omheen ja. ja, dat is goed. Dat ga ik weer doen. Mijn collega gaat wel even een nekkraag eromheen doen, om uw nek. Dat staat de ondersteuning. De collega van de politie houdt de nek nu vast, die mag dat dan zo meteen loslaten. Um, en dan hebben we daarvoor de, de, de nekkraag. Ja, is helemaal goed. Heeft u verder nog op ergens, ergens last van? Benen, armen? Wat u nu voelbaar heeft? Nee, nee, nee. Het is vooral wat hoofdpijn. Uh... Okay. En een nek. Goed, ben je buiten kennis geweest na het ongeval? Uh, ja, ik denk het wel even. Jullie waren er echt wel heel snel. Ja, oké. Okay. Goed. Tim voor jou. Uh, brandweer gaat klaarmaken om dat dak uh, eraf te halen. Brandweer gaat klaarmaken, helemaal top. Dan maken we zo meteen wat ruimte. Um, ik ga nog even wat controles doen. Ook uh, neurologisch even in de ogen met een lampje schijnen en zo. Mijn collega gaat ondertussen wel even snel die nek om doen. Ja, dan doe je je nekraag. Ja, Lucas. Ja. Kan ik een auto? Tuurlijk, tuurlijk. Als je even mij de nek even stabiliseert, ja. dan kan de agent loslaten en dan kan ik de nekraag even omdoen. Dan voor de agenten mag jij gaan loslaten. Neem dat mijn collega het over. Ja, ik heb hem. Dan nee, ik doe de nekraag bij jou, niet zeker. Zo. Als jij zo meteen nog even wat, uh, in ieder geval even een fast test kan doen misschien even pupillen controleren. ga ik even aan de dokter aan horen hoe het daar zit ja ga ik doen. je brandweer uh, nog even geduld we starten zo of jullie kunnen ze starten ja, ja is bedoeld hoi Hoi. Hey. bevestigd uh... ja positief is inderdaad bevestigd uh, om in ieder geval niet uh, heel veel te tegen nou de brandweer heeft het afgezet voor uh, de file die ook hier naast ons is ontstaan laten we zo even. Uh, misschien is het ook beter tot ze uh, ja, dan moeten we maar even aanhoren wat de politie en de brandweer van denkt, maar om met ja, lichaam en alles weg te gaan slepen en op een rustige plek, locatie, even het lichaam eruit... Uh... Ja, dat is inderdaad, doen denk je, inderdaad, uh, Zitten dus, nu net in de spits natuurlijk. Dus, ja, inderdaad. Dus, goed. Politie, hoi. Hoi. Deze persoon is overleden. Um, die laten we op dit moment zitten. De brandweer houdt daar ook zich niet mee bezig. Um, of, en wij ook niet meer. Misschien is het beste om het voertuig met uh, ja, lichaam en alles uh, weg te slepen. En om een rustige locatie, misschien bij brandweerkazerne achter uh, even eruit uh, te, ja, te halen. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens voor. Met de vorming hier langs ons en uh, ook ja. achter ons lijkt me niet of meer een kruid te gaan halen. Nee, uh, dat dan dacht ik nog ook. een andere vraag. Ja. Uh, volgens mij leeft een patiënt nog. Dat doet uh, u wel. Uh, Wilt u zo meteen een het uh, ziekenhuis? Uh, nou die is eigenlijk er wel, die zit er wel heel goed bij. Dat is ook meteen van jou dokter en niet echt een, uh, een MMT indicatie. Dus wat mij betreft uh, kan de heli zo meteen uh, alweer uh, met vervolg. Maar goed, dat moet jullie zelf maar even weten. En eigenlijk is dat vooral pijn aan de nek. En ja, gezien het voertuig de Volvo XC90 die vangt uh, een klap redelijk goed op. Dus uh, ja, die heeft eigenlijk nergens echt last van, zelfs een pijnscore van 3. Dus dat valt echt een reuze mee, dus ik heb daar op dit moment geen VTB van nodig. Die heeft echt geluk gehad. Ja. Nou oké, dan had ik weer retour richting Rotterdam. Is goed, bedankt. En tot de volgende. Ja, jullie ook. En een goede inzet Hoi, ho. Hoi. Zo, hey. Had jij nog wat uh, eruit, uit vast neurologisch? Ja, verspillen. ik heb gekeken naar de papillen. Mm. Ze reageert wel, alleen de linkerkant dat had wat minder vermogen om te reageren op het licht. Okay. Uh, voor de rest waren de baarders. Ja, de boetdruk steegt iets, ja, ja. Uitreding Uitreding nemen ze eigenlijk af nu. Ja, gezien, oké. Okay. Maar voor de rest uh, niks meer. te maken? Nee, voor de rest niet echt, nee, op dit moment nog niet. Naar krijg ze trom. oké, okay, ja. dat is mooi. Ik uh, ga toch wat preventieve, preventieve pijncellen geven. Um, en dan stel ik voor dat er na de deur uh, zal worden opengemaakt en het dak eraf worden gehaald. lifeline gaat opstijgen. Um, misschien als uh, collega hier zo even wat, uh, yeah. wat Pulletjes kan klaarmaken voor mijn medicatie Pijnstillers. Ja, nee is goed zo so, Zo meneer, daar ben ik weer Ja yeah. De nekkraag zit erom Ehm, um, gaan we nu geven En dan gaan we daarna beginnen met de brandweer om de deur eruit te halen En om u zo veilig mogelijk uit het voertuig te krijgen Gaan we ook de dak eraf moeten halen Ja? Ja, het gaat vooral ruim ja, oké, okay. goed. Mijn collega van de brandweer, die komt zo meteen met de deur. Um, ik ga, of die gaat zo meteen met de deur beginnen. Ik of mijn collega zal naast u gaan zitten en wij zullen u sowieso afdekken tegen het glas en tegen eventuele uh, andere ja, objecten die een beetje kunnen uitschieten. Uh, en we zullen ook precies samen met de brandweer vertellen wat we gaan doen. Dus al het geluid wat u hoort zal worden uitgelegd wat dat is en wat er gaat gebeuren. Dus als u vragen heeft, stel ze gerust. Probeer wel zoveel mogelijk vooruit te blijven kijken. Het gaat sowieso niet uh, om naar links of naar rechts te kijken met de nekkracht, maar gaat ook niet forceren. Ja, nee, het is helemaal goed. Oké? Okay. Ja. Uh, zou ik even bellen met Erasmus alvast? Uh, ik doe wel de vooraankondiging. Ja, uh, doe ik meteen me al een zitten. overdracht. Ga jij even naast hem zitten inderdaad. Oh. Had jij dan pulle klaar? Ja, ik had net top. Zeggen. Ik heb dan pulle klaar. ja. Toppie. Meneer, dan gaan nog even wat medicatie toedienen en dan gaan we beginnen met de bevrijding. Had jij uh, nog een deken voor mij? Ik heb eh.. Uh, Wij niks. hebben het deetjes handen als Dat heeft de brandweer. Uh, heb jij er eentje voor mij? Dan uh, kan ik het als nog mee dan hier. Dus Oké, okay. medicatie ja, erin meneer, kunnen we duidelijk van worden? Maar dat is normaal. Laat dat uh, geef dat geef eraan toe, ja? Ja. Nou meneer, ik zit okay. naast u. Ik ga u even afdekken met een deken. deken Bedankt. Ja. Ja, um, ons lijkt verstandig onlangs uh, nee. Uh, vanwege de filevorming dat wij even zo meteen de ambulance waar een persoon gaat tot aan tot aan dit totdat hij de file is, even begeleiden over de vluchtstuk en dan uh, kunt u verder. Ja, dat is uh, helemaal goed. Ja, mooi. Dat doen we. Want ik denk dat het inderdaad redelijk vast staat. Ja, kijkers hè? Ja, precies. Je dan ja. Dan stel je voor dat we dadelijk de, de bestuurderstoel helemaal plat leggen, plank wervelplank erachter en eruit halen via die weg. Akkoord. Okay. Oké okay, ambi voor u, de deuren zijn eruit gehaald, alle ramen zijn er ook uitgehaald, ook het dakraam en dan hebben we even extra handjes nodig om het uh, naar achter te doen. Ja, dan uh, gaan wij uh, jullie zeker bij helpen. Ja, dankjewel, dan is er hier nog. Nou meneer, wat ze, wat ze nu gaan doen, het dak is helemaal los, dus dat gaan we ze nu naar daarom, uh, nou, achter klappen, daarom dat hij er nog staat. Hou nog heel even de deken om naar achter. Oké. Okay. Dan uh, gaan we u eruit halen. Hoe zit het met de pijn? Uh, Zij uh, misschien even aan de andere kant. Het is wel minder geworden, het klinkt juist geworden inderdaad, volgens mij is het van die medicijnen, maar de pijn uh, is, is wel wat minder geworden. Oké, okay, helemaal goed. Nou, blijft u rustig zitten, dan uh, bent u zo uit de auto. Oké. Okay. Zij maar Ah, Oké. 1, 2, 3 en dan gaan we naar achteren doen. Yes. Zo voilà. Uh, politie de schreinen staat aan. Ik ga nog ja. even, al, even hoesjes over doen, zodat ze yes. snijden en dan. Uh... Ik pak bij ons de wervelplank eruit. oké okay, meneer wat we gaan doen we gaan de bestuurderstoel dus uw stoel gaan we helemaal plat leggen in de lichtpositie dan gaan we daarna met een uh, wervelplank dat is deze oranje plank die ik vast heb gaan we die achter uw rug schuiven en dan gaan we u via die weg omhoog trekken eigenlijk schuiven en via die weg uit het voertuig halen ja ja dat is helemaal goed oké okay. goed dan stel ik voor dat we langzaam gaan beginnen mocht er tijdens ja dit alles uh, pijnklachten ontstaan of iets anders uh, even aangeven, ja? Ja, ja. Oké, okay, goed. Dan gaan we langzaam plat liggen. Uh, jouw tel, Wim. Yes. Oké. Okay. Is dus een beetje ondersteund, dan ga ik nu oh, nee, de wervelplank erachter uh, plaatsen. Meneer, yep. okay, de plank komt er nu achter oké zo zometeen de brand nog even kan komen helpen dan uh, kunnen we starten ik hoor de brand weer yes als jullie ook even kunnen ondersteunen dan hebben we meer handjes uh, ah dan ja helemaal dat goed. dan uh, stap okay. ik even uit ja als jij anders alvast de brancaren zo, uh, zo uh, de ja. maakt. maakt okay. Goed, dan gaan we op 3 en dan gaan we meneer een beetje omhoog helpen. Dan houden we even pauze of alles goed gaat, kijken of alles ook los zit. Of ja, tot de benen loskomen en zo. En als dat allemaal goed is dan gaan we naar 6 en dan ligt hij volledig op de plank, ja? Ja. Yep. Vragen? voor jou. Die ja. staat net achter de ambu. Als je daar naartoe loopt met die plank, dan uh... Oké. Okay. we naar binnen. Helder, als je de headblocks en zo even klaarzet. Ja. Top. Goed, dan gaan we op 3, 1, 2, 3. Ja, ja. oké. Okay. Benen komen los, mooi. En dan na 6, 4, 5, 6. Trekken en top. Maar hem even hoog. En dan kunnen we hier geleidelijk laten zakken. En dan lopen we naar de Brancard. En hier op de Brancard had je yep. de spin ook uh, toevallig ja alles uh, ligt alles er, uh, erbij mooi ja. goed dan zetten we de headblocks even als uh, collega's even de spin kunnen inzetten instellen ja. ik ga ze die helm af goed. voor jou is er meteen de volvo gaan ons uh, begeleiden Oh, okay. Even over de vluchtstrook. Uh... Oh. Lekker. Goed. Zet hem achter in de ambulance. Kun je even het zwarte voertuig DV wat aan de overkant staat? Allen bedankt. En dan een rijstrook. Ja, wel nog een jongens. Oké okay, meneer, dan gaan we nu naar het ziekenhuis, naar het Erasmus. Uh, daar kan eventueel familie en allen in kennis worden uh, gesteld. Uh, we zullen zometeen op een uh, spoedeis in de hulp aankomen. Waar ook een, een team van artsen en verpleegkundigen klaar staat om u verder te onderzoeken. Het kan zijn dat u nog in een scan gaat of u zult in een scan gaan. Uh, maar laat dat allemaal op u afkomen en dus ook, ook daar zal weer een uh, uitleg van alles plaatsvinden. Met het yep. Moet ik even die deuren open? Yes. Is die konen we naar de eerste kamer rechts open. Uh. Rechts, daar, zei je? Ja, hier rechts. Rechts. Oh ja.